complexe positieanimaties verplaatsen in After Effects, dat is vaak moeilijk. Maar in deze tip of the week zal ik je tonen hoe dit veel gemakkelijker kan. Voor deze tip of the week duiken we meteen in uh, After Effects. Ik heb hier een een van twee lagen die ja, elk hun eigen uh, positie animatie hebben. Uh, als ik die er even bij hel, dan zie je dat die elk hun eigen pad hebben. Vrij complex om te gaan volgen. Nu, stel ik wil eigenlijk die animatie meer naar links zetten, want die moet bijvoorbeeld hier binnen in dit vlak gebeuren. Dan uh, ja, gewoon selecteren en verplaatsen. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken, want dan hebben we onze positieanimatie hier al volledig omzeep geholpen. Dus ik ga dat even ontdoen. Nu, de gemakkelijkste manier om zoiets te gaan verzetten is eigenlijk uh, gebruik te gaan maken van een nulobject. En een nulobject is gewoon een laag dat we niet zien uh, in onze render, maar waar dat we wel uh, andere lagen kunnen aan gaan koppelen. Dus ik ga dat even maken hier bij Layer New een nul object, er wordt dat eerst toegevoegd en wat ga ik nu doen? Ik ga deze twee eh, lagen gewoon gaan parenten aan dat nul object. En nu kan ik eigenlijk gewoon dat 0 object gaan verplaatsen. Ik ga er even de andere twee bij selecteren zodat dus ik de motion paus zie. En nu kan je zien dat ik eigenlijk gewoon die volledige complexe animatie kan gaan verplaatsen. Dus kan ik die hier binnen zetten. En kan zelfs nog verder gaan. Ik kan bijvoorbeeld hier nu de rotatie bijvoorbeeld aanpassen om die volledige complexe animaties zelfs nog te gaan roteren of uh, zelfs te gaan scalen. Um, maar vooral voor die positie gebruik ik dat natuurlijk veel en die rotatie kan ook wel helpen. Zo, so, misschien een klein beetje scalen zodat dat we binnen onze borders blijven. En voilà, die complexe animatie zit nu binnen in dit vierkant. Um, dat is niet zo moeilijk en we kunnen ook nog heel gemakkelijk, stel dat we nu uh, ja, deze laag niet meer nodig hebben, kunnen we die gewoon deleten, de lagen gaan blijven staan en alles is verzet zoals dat we het wilden. Voilà. Zo simpel kan het soms zijn. Um, dus een nul-object, het is een, een beetje een rare laag, want we zien ze niet in onze render. Maar het is zeker iets wat wel handige functies kan hebben. Um, als je deze video interessant vond, uh, geef ons dan zeker een like. Um, abonneer je ook op ons kanaal voor meer van dit soort uh, tips en tricks. En uh, dan zie ik jullie graag terug in een volgende video. Tot in de volgende, dag.